Vandaag mag ik een van de winnaars van Unique Sport Talent 2017 blij maken. De jury heeft haar gekozen omdat ze juist een sport kiest die niet zo voor de hand ligt. Eva blinkt uit in golfsurfen. Ze doet mee aan een surfproject in Zandvoort. Ik denk dat het een ongelofelijke verrassing is dat wij hier nu naar binnen gaan. Dus laten we haar overvallen en haar deze check geven. Ja. Okay. Hallo. Ik ben op zoek naar Eva. En wie is Eva van jullie? Ben jij Eva? Jij bent namelijk de winnaar. Jij krijgt deze check. Ja. Omdat jij hebt gewonnen. Ja, dat vind ik wel. Oh, Wauw!